Welkom bij een bijzondere editie van het Paralympisch Sportjournaal. We zijn hier bij het NOS-NOC-NSF Sportgala 2016. En de grote vraag van vandaag is, wie wordt de Paralympisch Sporter van het jaar? Weet je al wie je gaat stemmen voor Paralympisch Sporter van het jaar? Nee, nog niet. Heb je tips? Ja, maar iedereen die goud heeft gewonnen is genomineerd, dus het zijn er echt heel veel. Ja, ik ben op iedereen jaloers met die gouden plaats. Maar ja, Wat Malou natuurlijk neerzet al jaren, dat is natuurlijk echt super en uh, ja, misschien gaan we stemmen naar haar, maar ik weet het nog niet. Ik ga nog even goed lezen. Voor het eerst genomineerd. Het is uh, wel een hele lijst genomineerden. Het, uh, het zijn er een hoop hè? Ja, jammer in mei optiek natuurlijk, maar uh, ja, ik ben blij dat ik in ieder geval bij die grote groep dan zit. Uh, dus ja, yeah, we gaan het zien. Ga je op een zwemmer stemmen? Ja, dan, uh, dan zit er wel wat bij voor je. Ja, Lisette wordt het denk ik. Lisette? Ja, omdat ze, omdat ze kan zwemmen? Zij kan gewoon echt zwemmen, zeg maar. Ze kan gewoon alles. Zij kan echt zwemmen? Jij toch ook? Ja, ja, ja Nee, maar ja. En ik zwemmen zwem, gewoon is een mooie sport. Jiske, ik heb je al eens vaker gevraagd hoe het is om genomineerd te zijn. Maar hoe is het om twee keer genomineerd te zijn? Ja, dat is een beetje gek, hè. Volgens mij ben ik de enige. In, uh, nou ja, dubbele kansen, zou ik zeggen. Ja, of iedereen die op jou wil stemmen, moet ze... Stemmen verdelen, dat is misschien juist nadelig. Uh, ja, zo had ik er nog niet helemaal over nagedacht. Maar uh, nou, super leuk om uh, genomineerd te zijn en we gaan gewoon genieten van een hele mooie avond. Als genomineerde mag je niet stemmen. Oké, okay, dan kom je goed weg. Ja. Maar als je had mogen stemmen, wat, uh, wat zou je dan doen? Wat uh... zou ik dan doen? Ja? Dan zou ik uh, Lisette Bruins maken. Lisette Bruins? Ja. ja, omdat ja. ze uh, zwemt. Ja, en omdat ze zwemt en. Uh... Ook een beetje omdat mijn uh, nou ja, Paralympisch coach Mark Faber zit nu bij het, uh, bij het zwemmen, bij het valide zwemmen. En uh, ja, dat vind ik toch wel een hele mooie. Uh, ik vind dat hij geweldige prestaties heeft, gele heeft geleverd. Hè. 21 medailles uit het water gevist daar in Rio met zijn Paralympische zwemmers. En uh, ja, dat vind ik bijzonder. Dus dan zou ik ook altijd voor een zwemmer kiezen. Hoe schat je je kansen in? Niet hoog. Ik niet veel. Ik heb natuurlijk maar één gouden medaille gehaald. En, uh, op... Uh, ...in een onderdeel waar je ook meerdere medailles kan halen en heb ik er maar één gehaald. En er zijn mensen die hebben meerdere medailles gehaald, dus ik vind zelf ook dat die moeten winnen. Sirendi, heel bijzonder dat ik jou het moet. Jij bent de snelste man op de 200 meter... ...en ik de langzaamste, dus dat is aardig om elkaar een keer te zien. Um, het gaat over de Paralympisch Sporter van het jaar. Heb jij gestemd? Ja, ik heb wel gestemd. Op wie? Mag niet zeggen. Mag je wel zeggen? Nee, we gaan kijken hoe je het beste is. Maar je, best... gaat... oh, yeah. maar je gaat niet zeggen wie de, wie de Paralympisch Sporter van het jaar moet worden? Moet worden? Dat weet ik niet. Ik heb op iemand gestemd. Maar je zegt niet op wie. Is het iemand die ook aan atletiek doet? Ja, ja, ook. Is het iemand die ook heel hard kan lopen? Ja, maar iedereen heeft zijn best gedaan, dus... Uh... Ja. Ja, je bent wel heel ik, diplomatiek. Ik ook, ik ook van uh, die ene die wielrennen die, die, die wheel, die wheel doet, die Ja, het... uh, yeah. ja oké, okay, maar je hebt op ja, Marloeg gestemd. Maar je hebt hem maar gestemd. Of ik op maar... We gaan kijken wie gaat winnen. Ik, ik, ik, al, al al iedereen die aan die, die Paralympisch doet, is mijn held. Ik, ik kijk naar iedereen. Dus, uh... Heb je veel gekeken naar de Paralympische Spelen? Ja, ja. ja. Ik kijk, ik, ze trainen ook daar in Papendaal en alles. En ik zie hoe ze alles doen. Het is, ja, het is ook gewoon... Ja, het geeft mij ook kracht om door te gaan en alles. Hoe zij alles kunnen doen. En ja bijna niet klagen met alles dat ze al hebben. Dus, uh... Je, bent, je gaat je voor verbazen hoe je kelt. Dus als jij een slechte dag hebt en je bent een keer niet blij, dan kijk je naar de Paralympische sporters en dan... Daarom heb je geen slechte dag. Het gaat alleen goede dagen. Dat is wel goed om daar een keer achter te komen. Ik wens je een hele fijne avond. Bedankt. En je hebt dus op Marloeg gestemd. We gaan kijken hoe je gaat winnen. Ah. <laughs> gaat winnen. Hoe schat je je kansen in? in theorie is dat 1 op 14, dus die kans is niet zo heel groot... en ik vind het vooral gewoon een enorme eer om, om genomineerd te zijn. Ja. En, uh, en ja, als jij het niet mocht worden, wie gun je het dan het meest? Ja. Oh, dat is wel een hele goede, gewetensvraag. Daar heb ik nu niet over nagedacht. Omdat ik nu niet hoefde te, te, te, te stemmen op uh, Paralympische Quartal van het jaar. Ja, er zijn heel veel gouden medaillewinnaars, dus ook heel veel mensen genomineerd. Je, je mag heel veel speaken. Nee, ja, ik weet al wie.. Maar oh, je weet op wie gaat stemmen ook? Want, uh, ja, Alaida Noorbruis vind ik echt fantastisch. Ook Friesland, altijd mee, uh, veel dingen mee gedaan. En uh, echt de onderling onderling natuurlijk, dus ik ben echt een grote fan. Ik vind haar fantastisch, dus ik ga zeker op haar stemmen vandaag. Fan van Alaida, wat goed? Ja, zeker weten, het is echt heel leuk. En uh, uh, ik ken haar familie ook goed en zij de mijne, we komen elkaar tegen in uh, Friesland. Dus uh, ja, ik heb Zeker voor haar gejuicht, en ze heeft het echt fantastisch gedaan. zeker uh, ja, echt uh, mijn stem vanavond. Voor het eerst genomineerd, hoe is het voor jou? Ja, het is heel bijzonder, maar voor mij is het ook heel bijzonder om hier al te zijn. Omdat ik, uh, dit is mijn eerste keer, de eerste keer dat ik hier uh, mag zijn. Omdat ik nu een status heb. Dus het is überhaupt al heel bijzonder om, om hier te zijn, zeg maar. Ook al word ik niet gekozen. Ja. Nou, spannend, heel veel succes. Ja, Dank je wel. Er zijn veertien genomineerden. Dat zijn er wel veel. Ja, dat zijn er wel veel. Maar ja, goed, iedereen heeft het, uh, alle veertien hebben het verdiend natuurlijk, allemaal gouden medaille, dus ja. ja, maar er is er maar eentje die een onmogelijke bal duikend heeft gepakt en vervolgens een punt heeft gemaakt. Dat is er maar eentje van de veertien. Ja, dat klopt. Maar goed, zo heeft elke sporter weer uh, een ander mooi punt gemaakt of een andere mooie. Uh, ja. Ja. Dus ik denk niet dat je hem daarmee gaat winnen nog. Nou, ja, dat zullen we zien. Hoeveel is de nominatie? Is dit? Vijf? Denk ik. Vierde? Oké. Okay. We zijn de tellen een beetje kwijt. Wat betekent dit nog voor jou? Nou ja, het is natuurlijk altijd mooi om genomineerd te worden. Al is in dit jaar natuurlijk uh, wordt je genomineerd omdat je goud hebt. Dus het is vooral mooi dat ik goud heb gewonnen. Daar ben ik heel trots op en het is gewoon heel erg leuk om dat te vieren, denk ik. Nou, veertien genomineerden, hoe schat je je kans in? Ja, nou wat is Ik, weet, ik kan niet zo snel rekenen, maar... Uh, 1 op veertien dan. 1 op veertien? Ja. Goeie, 1 op veertien. Op wie heb je gestemd? Uh, Annieke en Jiske rosso tennis. Ja. En, en waarom de dubbel? Nou, ik uh, vind de samenwerking altijd gewoon heel mooi. Dat uh, zie je bij ons in het team dat het heel erg werkt en bij hun in het team ook. En uh, ja, ik hou ook gewoon van tennis. Dus ik uh, vond het echt een, een super duo. Op wie ga je stemmen? Ja, dat wilde ik eigenlijk nog even geheim houden. Maar ik wil het heel graag weten. Ja. Weet je al op wie je gaat stemmen? Ja, ik weet al. Sterker nog, ik heb al gestemd. Ja, maar waarom vertel je dat niet? weet je wat het is? Ik vond het dit jaar zo moeilijk, omdat ik eigenlijk vind dat eigenlijk alle Paralympische sporters het verdiend hebben. Echt, er zijn zoveel genomineerden en ze hebben allemaal zo hun best gedaan en zulke goede prestaties neergezet, dat ik het heel erg lastig vond om te spelen. En toch is het je gelukt, maar je gaat het niet zeggen. Is het een vrouw of een man? Het is een vrouw. Kan ze zwemmen? Eh, uh, vast en zeker ook. Heeft ze daar goud mee gewonnen? Uh, ja, deze gaat er mee gewonnen. goed dan kunnen het er nog steeds drie zijn. Ik heb op Kelly van Zon gestemd. Ik vind het uh, supergoed wat zij heeft gedaan. En na vier jaar de uh, nou ja, titel te weten te, weer te halen, dat vind ik heel erg knap. Ja, wat goed. Wat vond je het mooiste moment van de tafeltennis Dat uh, punt wie ze tegen de Turks uh, had gemaakt. ja Dat was wel echt wel vet hè? Ja, ja dat was super. Ik denk dat je kans maakt. Ja, denk je dat ook. Ik denk het wel. Maar mijn vraag eigenlijk gaat over de Paralympische Spelen. Want wie wordt Paralympisch Sporter van het jaar? Er zijn veertien genomineerden. Ja. Ja, als je zou mogen stemmen, op wie zou je dan stemmen? Ik heb al gestemd. Mag je Oh, je mag ook stemmen? Ja, ik, ik dacht dat je, je niet mag stemmen. stemmen. Oh, andere categorie mag je wel ja. stemmen. Op wie heb je gestemd? Ik heb gestemd op Malou van Rijn. En uh, dat heb ik gedaan omdat ik gewoon vind dat zij echt... Uh, een uniek persoon is in haar sport. En uh, ook in de hele sportwereld in Nederland uh, vind ik gewoon dat ze ja, echt een voorbeeldfunctie uitdraagt. Hoi Aleda. Hoi. Gaat het goed met je? Ja, prima. Nu helemaal, ik zie jou. Ah, wat aardig van je. En nou, het is niet de eerste keer dat ik het je ga vragen, maar hoe is het om genomineerd te zijn? Ja, dat blijft mooi. Dat blijft een heer. Ja, meer kan ik je niet over zeggen. Maar uh, hoe schat je zelf je kans in? Eerlijk? Ik zie geen kans. Je ja, denkt dat je niet gaat winnen? Maar langer na niet. Als ik kijk naar de voorgaande twee keren, toen deed ik niet eens mee in de, in de uitslagen. Uh, qua percentages en uh, stemmen die ik heb gehad. Dus het zou mij nu uh, raar verbazen als dat wel zo is, maar positief verrassen. Hoe, hoe vaak ben jij al op het uh, gala geweest? Ik denk een stuk of tien keer. Tien keer, maar nu voor het eerst als Paralympisch sporter. Ja, en voor het eerst genomineerd. Dus dat is extra speciaal. Ja, dus ja. wat dat betreft is het een goede move geweest van je? Ja, zeker. zeker. Buiten dat was het gewoon ook een hele mooie, mooie periode. En uh, dat we hier nu staan met z'n tweeën dat is natuurlijk een teken dat we goed gedaan hebben afgelopen jaar. ja. ja. Wat zou het voor jou betekenen als jullie Paralympisch Sporter van het jaar zouden worden? Ja, natuurlijk een hele grote eer en uh, nog een extra bekroning op onze prestatie. En ja, dat, dat zou fantastisch zijn. Er zijn veertien genomineerden. Hoe schatten jullie de kans in? Maar ja, ik denk dat we een hele kleine kans hebben vergeleken de andere namen die er ook genomineerd zijn en de andere resultaten. Ja, maar jullie zijn trist aan een tuin. Ja, dat is wel zo, maar ja, er zijn natuurlijk heel veel gouden medaillewinnaars, dus uh, ja. Ja, we gaan het zien vanavond. Wat zou het voor jou betekenen? Ja, dat zou natuurlijk een bekroning zijn op een, lof, op een heel mooi seizoen, zeg maar. En, uh, maar goed, als we het niet worden, dan is het seizoen niks minder. Ik denk dat dat het hoogtepunt uit je carrière is dan, toch? Dat zou best wel eens kunnen, ja. ja we gaan het zien vanavond. En de brieven, is... ...misdrijven, ja, ja.